Hey Roosje, hey Joyce. hey aan de bel, kijk eens Annabel. de bel. Hey ja, wel mooi wordt natuurlijk? Met loof. Hey aan de bel, kijk eens. Oh, Annabelle. oh, je bel is breken. Kan je hem pakken? Goed zo aan de bel. Hé, hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Even kijken de boek, of de vogels er wordt Ja, ik heb... Kijk eens Blackjack! Oh Blackjack! Oh Blackjack! Kijk eens op de bel, kijk eens! Vier vooral langs. Hij had de de Blackjack! Hé, hey, Blackjack! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Kijk eens, Blackjack! Oh, je pakt alleen maar dat stukje. Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje! Maar de is er niet bij! Hé hey, Roosje, oh Annabel, komt mee. Dat is een beetje gevaarlijk. Dat is wel je eigen dochter, Annabelle. Roosje. Hé hey, Roosje, kijk eens Roosje. Hé, hey. oh Roosje. Annabel, hé hey, Blackjack. Zometeen kom ik weer terug. En Joyce is nog in de stal, waarschijnlijk. Hé hey, Blackjack, hé hey, Annabel, hé hey, Annabel. Kijk eens. Oh, Roosje. Zit